Hey hallo, ik ben Sven Langeberg en leuk dat wij samen een fotoshoot geboekt hebben. Er is niks liever wat ik doe dan foto's maken. Maar voordat ik een foto ga maken, heb ik er eigenlijk één van jullie nodig. Namelijk een foto van de muur bij jullie thuis, waar straks al mijn foto's kunnen komen te hangen. Het is heel eenvoudig, ik help je even mee. Pak een A4'tje, dat mag van alles op staan, er niet toe. En hang hem even op de muur, pak vervolgens je telefoon, zet een paar stappen achteruit en maak een foto. Zorg ervoor dat op de foto ook een stukje van het plafond en een stukje van de vloer komt te staan, zodat we eenvoudig de schaal kunnen bepalen. Nou, die foto gebruik ik vervolgens zodat jullie straks na de fotosessie tijdens de ontwerp- en bestelsessie alle foto's op schaal direct aan jullie muur thuis kunnen zien, zodat het eindresultaat te voorspellen is en het mooiste kan worden wat het zou kunnen zijn. Nou, stuur de foto gerust naar me toe, dat mag via WhatsApp, dat mag via de e-mail. En dan help ik jullie heel graag verder. Alvast bedankt en veel succes. Tot snel. Doei doei.